Hoi, ik ben Sarah, Sarah Akili. Ik ben Syriër. Twee jaar geleden ben ik hier naar Nederland gekomen en ben ik in mijn nieuw leven begonnen. Uh, dit mini-opera is heel belangrijk voor mij, want mijn revolutie is niet alleen maar politiek.